Maar de rest mij niet heel veel dan de volgende stap meteen te gaan maken naar de Onderwijs Award. En daarvoor vraag ik Christine weer even naar voren. Jij gaat de tweede en laatste van vandaag aan Ja, leuk hè? Ja, ja. enorme glimlach. Ja, dat is ik geweldig Voor mij is het echt wel een hoogtepunt. We beginnen een imposante. ...Hol uh, of Fame te ontwikkelen na zes jaar uh, onderwijzer wordt en ik ben heel blij dat er weer iemand bij komt. Ja. Ja. Fleurusjors. Dankjewel. Ja, wie zou het zijn deze keer? Um, ik kan al in ieder geval iets uh, specifieker worden. Het is een man. Dat is eigenlijk niet zo heel erg goed in evenwicht, want die hadden we vanochtend ook al. Maar het begint dan wel iets specifieker te worden. En het is ook iemand die morgen spreekt. Wie zou het zijn? De woord 2021 gaat naar Barend Last. Woeie! Van harte gefeliciteerd met deze onderwijzerwoord voor jou en verdiend. Uh, Barend, um, je bent begonnen als uh, docent in het basisonderwijs. Um, en toen vroeg je je af, waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? En dat is natuurlijk de basis uh, om je te uh, gaan richten op uh, onderwijskunde. Dat ben je gaan doen. Inmiddels speel je een ongelooflijke belangrijke rol binnen de Universiteit Maastricht. Ben je echt de drijvende kracht achter technology-enhanced education. En binnen de Universiteit Maastricht speel je een belangrijke rol, maar dat is ook veel breder dan dat. Je bent echt iemand die ook de buitenwereld opzoekt. En met name ook tijdens corona, want al op 3 mei schreef jij een artikel... Uh, anderhalve meter uh, onderwijs, uh, heeft ongelooflijk veel op, uh, uh, rumoer opgeleverd. Rumoer in de positieve zin. Uh, mensen waren ontzettend blij met het artikel. Uh, heeft heel veel discussie ook opgeleverd. Uh, je hebt ook een boek geschreven samen met een collega. Uh, blended, onderwijs en onder, uh, blended Learning, learning sorry, en Onderwijsontwerp. Uh, uh, en je maakt video's, Barend legt uit... Ja, dus je zoekt echt uh, de, de verbinding op en je, op een hele humorvolle manier leg jij ingewikkelde dingen uit. En voor jou is blended onderwijs ook niet iets wat over technologie gaat, maar wat over goed onderwijs gaat. Want daar gaat het jou om. Nou, Ik denk dat je daar echt een ongelooflijk belangrijke bijdrage binnen je eigen instelling, maar zeker ook in Nederland, uh, in uh, speelt. En daarom van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende onderwijs awards. Het verwacht? Had je het verwacht? Stiekem? Doet hij het? Ja, ja hij zeker. Het. Ik wist alleen dat ik genomineerd was. Dat vond ik natuurlijk een eer. En ja, er zijn waarschijnlijk nog veel meer mensen genomineerd. En dat hoop ik ook, want we hebben ontzettend veel goede mensen in het onderwijs. Um, dus ja, dan denk ik, voor mij super, maar voor een ander... ...zou ik ook uh, hard klappen. Geweldig, geweldig. Hey, en uh, laatste vraag. Wat, wat voor impact hoop je te kunnen maken met alle mooie dingen die je doet? Want je maakt dus allerlei... Je maakt filmpjes op een humoristische manier. Je probeert dingen goed uit te leggen, laagdrempelig schrijft erover. Mm -hmm. Wat hoop je te kunnen bereiken? Welke impact hoop je te kunnen maken? Uh, ja, ik vind dat ons werkveld doordrenkt is van een heleboel uh, termen... ...die uh, allerlei verschillende betekenissen hebben. En daar, uh, ja, als schrijver zijnde uh, hou ik van taal... ...en ik hou ook van de betekenis van woorden. En ik vind dat we... ...te vaak uh, verschillende betekenissen erop nahouden en dat we daardoor uh, langs elkaar heen praten. En dat kan in de praktijk veel meer uh, gevolgen hebben dan we denken. Dus ik hamer op gedeelde taal en met elkaar afspreken wat, waar hebben we het nou eigenlijk over. En als je dat echt met elkaar uh, tot de diepte ja, um, zeg je dat, uitgraaft wat het nou echt allemaal betekent... ...dan zul je ook zien dat er een heleboel ja, frustratie wegvalt en dat het men gaat denken oh, dus dat is het. En, en dan komt er zo'n rust in de ruimte. En dat is uh, daarom doe ik dat. Geweldig. Ja, enorm bedankt. Ja, zeker. Uh, voor de mensen die, uh, die denken, oh, die Barend, die is zo inspirerend. Morgen ben je er en draag je ook ja. iets voor. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat u er morgen bent en dan kunt u nog veel meer smullen van je wel Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Christine.